Tip 1. Begin met het doorkijken van het examen. Ga rustig zitten, pak de blaadjes die je voor je krijgt en kijk naar de teksten die je zo dadelijk moet lezen. Hoeveel lange teksten zijn het, hoeveel korte, hoeveel vragen, dat is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Ongeveer 40, 41. Tip 2. Gebruik bij het antwoorden van de vragen het stappenplan. Het stappenplan is bij elke nieuwe tekst dus eerst even oriënteren op de tekst. Hoe lang of kort is de tekst? Wat voor tekstsoort is het? Daarna ga je de vragen lezen. Hoeveel vragen zitten erbij? Zijn het multiple choice vragen open vragen? Daarna ga je de tekst goed doorlezen en dan bij stap 4 beantwoord je pas de vragen. Tip 3. Zoek geen logica in de antwoorden. Het kan heel goed zijn dat je acht keer antwoord C hebt opgeschreven. Alle antwoorden in de multiple choice vragen staan op alfabetische volgorde. Hier zit dus geen logica in. De examenmakers kijken niet, oh, hebben we wel genoeg C uh, antwoorden gegeven. Bij onjuist of juist vragen kan het ook zijn dat alle vragen onjuist zijn. Oefen het gebruik van je woordenboek. Je mag je telefoon in Google Translate niet meenemen. Dus zorg ervoor dat jij weet hoe je snel woorden kan opzoeken in het woordenboek. En gebruik het woordenboek dan dus ook in je examen. Dit helpt je erbij om snel woorden op te kunnen zoeken. Maar ook wanneer je een woord hebt gevonden dat je precies begrijpt wat er staat. Tip 5. Zoek niet alle woorden op. Als je de vraag aan het lezen bent of als je de tekst aan het lezen bent, hoef je nog niet per se alle woorden te weten. Je kan de tekst gaan lezen, de vragen gaan lezen en dan weet je ongeveer waar je het antwoord kan vinden. Zorg dan dat je in die zin of in die paragraaf alle woorden weet. Dus zoek pas bij stap 4 de woorden op. Tip 6. Je kan wel leren voor je Engelse examen. Misschien zeggen je klasgenoten wel, ach Engels kan ik toch niet voor leren. Maar niets is minder waar. Je kan oude examens oefenen. Je moet de tekstsoorten leren, de woorden die daarbij horen. To inform bijvoorbeeld. En je moet de voegwoorden leren. Kijk hier naar de woordenlijsten die je daarvoor kan gebruiken. Volgende tip. Het antwoord is vaak te vinden rondom de signaalwoorden. Daarom moet je deze juist goed leren. De signaalwoorden geven de verbanden aan tussen de verschillende alinea's. En de examenmakers vinden het vaak fijn om ergens rondom dat signaalwoord het antwoord op de vraag te verstoppen. Tip 8. Zoek naar synoniemen. Vaak is het antwoord op de vraag verborgen achter synoniemen. Dus kijk naar waar in de zin eigenlijk precies hetzelfde antwoord staat als een van de antwoorden in de multiple choice vraag, maar dan met andere woorden. Dus synoniemen. En dan pick your battles. Bijna alle vragen in het Engels examen zijn maar één punt waard. Zie je dus een hele lange tekst met maar één of twee vragen en heb je weinig tijd, kijk dan of je door kan gaan naar kortere teksten met ook één of twee vragen erbij of misschien een langere tekst met zes verschillende vragen erbij. Meestal zijn de vragen aan het eind van het examen ook weer iets makkelijker. En als laatste tip, de belangrijkste, ga op tijd naar bed. Het is veel belangrijker dat jij uitgerust aan je examen begint dan dat je nog alle examen woordjes in je hoofd probeert te stampen. Zorg ervoor dat je genoeg slaap krijgt, dat je niet je wekker zet om vijf uur ochtends om nog eventjes meer te gaan leren. Je brein moet goed uitgerust zijn om de teksten te kunnen lezen en de vragen te begrijpen. Veel succes met het maken van je examen!